Thank <music> you. Goedendag. Het is zeer wisselvallig weer. Vaak ook heel nat. Donderdag bijvoorbeeld. Heel veel regenwater op diverse plaatsen. Meer dan 40 millimeter water. Dat leverde grote plassen op zoals op deze foto ook mooi te zien is. Vandaag, vrijdag, is het dan qua neerslag wel even wat minder. Hoewel er ook nog steeds buien vielen. En morgen, zaterdag, dan wordt het ook weer een kletsnatte dag als de volgende regenzone gaat passeren. En het is niet alleen regen. Het is ook onstuimig met veel wind. Zeker op het water staat er soms een harde tot stormachtige wind, ook langs de kust is dat het geval. En dan krijg je momenteel veel vragen over, omdat het al zo lang zo hard waait... wordt het nu eindelijk eens wat rustiger. Want die wind die rond het huis zingt, die zijn we wel zat. Nou, ik moet heel eerlijk zijn, dit week zie ik dat nog niet echt gebeuren. Want dit is een grafiek van de windsnelheid voor bovenland. En dan zien we toch wel dat die wind overdag met gemak... zo rond windkracht 5 gaat uitkomen. Zowel op de zaterdag als op de zondag. Alleen in de nacht van vrijdag op zaterdag wordt het wat rustiger. En na het week -einde, dan zien we ook dat de wind gaat afnemen en dat we naar een matige wind gaan rond windkracht 3. Dus dan wordt het rustiger. Maar in het weekend moeten we het echt nog doen met regen en wind. Dit zijn de weerkaarten voor het week -einde. We beginnen bij vrijdagmiddag, dan is het even wat rustiger. Er vallen wel wat buien in het land, maar we zien vanuit het westen ook alweer een nieuwe storing gaan komen. En die storing die brengt zaterdag overdag flink wat regen, langdurige regen ook. En het het duurt eigenlijk tot het eind van de middag, begin van de avond dat het wat rustiger wordt. En aan zondag dan komt er eigenlijk alweer een nieuwe buienstoring overschuiven. Ook dan blijft het niet droog. Kortom, het is zeer wisselvallig weer dit weekend. Waarbij het zaterdag nog wel erg zacht is voor de tijd van het jaar. Want de temperatuur loopt met gemak op naar zo'n 9 tot 10 graden. Misschien op een enkele plek wel 11 graden. Ook hier hebben we die wind weer ingezet. Matig tot krachtig uit zuidelijke richtingen. En die zaterdag, ja dat is eigenlijk gewoon een verregende dag. Zondag, dan kan met name in de ochtend nog wel eventjes de zon te zien zijn. Temperatuur komt minder hoog uit overdag. Het wordt een graad of 7. En vanuit het noordwesten komen er dan buien opzetten. En ja, het lijkt er echt op dat die buien echt gaan samenklonteren. En dan wordt het eigenlijk een soort neerslaggebied wat weer gaat overtrekken. En opnieuw, die wind dus vrij krachtig tot krachtig. Nog steeds die windkracht 5 tot 6. Op maandag wordt het qua wind dan wat rustiger en de temperatuur die gaat dalen. Want maandag, dinsdag en woensdag krijgen we echt wel met wat lagere temperaturen te maken. Twee tot vijf graden in het land. En er gaat ook wat neerslag nog vallen. En dat kan dan af en toe best winter zijn. Dus we moeten begin volgende week er rekening mee houden dat er dus af en toe een sneeuwbui gaat overtrekken. Dit zijn de neerslagkansen. Nou, tot en met dinsdag is de kans op neerslag erg groot. Dat zijn gewoon dagen dat de neerslag gaat vallen. En de dagen erna, die zien er dan misschien iets droger uit. Maar helemaal droog, dat wordt het voorlopig nog niet. Nog fijne dag.